En op die manier vergeet je ook even je eigen aandoening en ben je geen patiënt, maar ben je gewoon sporter. In mei 2013 kreeg ik het gevoel dat er iets niet goed was in mijn lichaam. Ik was al een tijdje was ik aan, het, aan het sukkelen met de linkerarm. De linkerarm is ook geopereerd uh, in, in de Rijnstaten, maar dat ging mij niet over. Tegelijkertijd was het dus ook zo in 2013 dat uh, mijn familie ook gewoon merkte dat er iets aan de hand was van mij wat gewoon niet goed was. Ik was langzamer, ik reageerde trager op dingen, mijn linkerkant van mijn lichaam uh, uh, functioneerde niet uh, mijn arm hing er gewoon een beetje bij. Dus mijn familie zei van nou, dat is, is niet goed Alex, je moet het na laten kijken. Dus op die manier ben ik toch weer uh, teruggegaan naar de huisarts. En die heeft me dan doorverwezen naar een neuroloog en die heeft eigenlijk uh, in, in 15 minuten heeft eigenlijk de diagnose Parkinson gesteld. Nou, na dat uh, jaar fysiotherapie uh, zijn we gewoon gaan kijken en kwamen via Facebook terecht bij het Parkinsonboxen in Ede. En uh, daar zijn we toen op uitnodiging gewoon naartoe gegaan en uh, ik heb daar zo'n les aangekeken en toen hadden ze gezegd, dit is echt iets voor mij. Dus toen ben ik daarna gewoon begonnen en, en telkens eh, kreeg ik gewoon weer de bevestiging dat ik na zo'n les me beter voelde, me sterker voelde, meer energie. Dus dat gaf mij gewoon de kracht en de, de, de drive om gewoon door te gaan. En ik doe het nu drie jaar lang al drie keer per week. Eh, omdat ik natuurlijk naar Ede moest, en ja, Duiven-Ede kan je natuurlijk rijden met de auto, maar met slechter weer of files is het makkelijk om wat dichterbij te, te, te, te krijgen. En toen zijn we terechtgekomen bij Rob Flores in het Juvenaat in Zevenaar. En toen hebben daar hebben we dus ook een Parkinson-boxingklas opgericht. Inmiddels zijn we ook daar twee jaar verder en hebben we dus nu al twee keer per week hebben we daar een groep uh, mensen met Parkinson waar we samen lekker mee boksen. Dat komt vanuit Amerika, vanuit de Rocksteady Boxing organisatie. En die methodiek die geeft aan dat je specifiek voor mensen met Parkinson is die vorm van boksen uitermate geschikt. Waarom? Je doet dubbeltaken. Je moet allerlei handelingen tegelijkertijd verrichten. Je moet bewegen, je moet coördineren, je moet nadenken. Het is hoog intensief. En alles tezamen zorgt ervoor dat die sport eigenlijk het beste resultaat heeft voor mensen met Parkinson. Om in ieder geval hun aandoening een beetje te kunnen managen. Nou, ik sport hier dus twee keer in de week Parkinson boksen op de maandag en op de woensdagmiddag. En op die manier eh, zie ik dan continu mijn maatjes waar ik gezellig mee spaar. Eh, je kunt het over Parkinson hebben, maar heel vaak hebben we het totaal niet over Parkinson. Maar over alles en al, alle andere dingen. En op die manier vergeet je ook even je eigen aandoening en ben je geen patiënt, maar ben je gewoon sporten.